Nou, wat ik interessant vond is, hè, wat je dan vertelt, van hoe dat dan zit met die cyclus van je haren. Want ja, dan denk je gewoon niet bijna. Je denkt, ja, er komen haren die moeten weg en uh, het liefst zo snel mogelijk. Ja. En dat je dan zegt, van ja, maar hè, er komen ook weer haren naar boven, die op dat moment uh, in de rustfase zitten. Ja. Maar, dan, nou, dat is, uh, maar het is gewoon een procesje. Hè? Ja, maar het is ook een proces. Gewoon ja. Fysiek gezien zijn er gewoon die fases. Dan moet je die ja. 15 behandelingen ja. doorlopen. Ja. Ja. Ja. En ja. eigenlijk... En op, door, precies. en op het moment dat je begint, denk je: oh, ja. over het lang. Ja. Maar ja, het is echt de moeite waard. Ja. ja echt uh, helemaal geweldig. En toen had, had je je zus meegenomen. Ja, jij hebt ja. over de streep getrokken. Dus, ja. uh... En dan meer zussen van ons, hè? Ja. Elk haartje wat je voelt, had je het gevoel dat dat één haartje te veel was. En ja. dat een ander ook al dat haartje zag. Nou, dat hoeft natuurlijk niet, maar dat is dan wel je gevoel. Dus weet je, een complex is te veel gezegd, maar. Uh, nu denk ik wel bij mijn eigenlijk zo van goh, als er nu ergens een haartje zit, dan denk ik ja dat is zo. Ja. Ja, maar dat, dat is gewoon heel anders dan wat het was. Ja, ja, fijn, ja, het huid, ik heb ook de huid, ik heb het gevoel dat mijn huid ook, ook, uh, er ook beter uitziet dan... Kijk en nou kan ik natuurlijk niet zeggen als ik het niet had gedaan hoe het er dan uit had gezien. Maar ik weet wel dat elke, uh, elke keer harsen of elke... Keer, ja dat heeft toch een opdoeldertje voor je huid. Uh, en nu ja. in dit geval. Ja, en hoe jullie dit op hebben gepakt of oppakken, nou, dat is echt een feestje. Het is echt uh, laagdrempelig. ik voelt het ja. gewoon heel, nou, heel vertrouwd. Dat hoor ik, nou ik heb het ervaren en ik heb gelukkig wat uh, vriendinnen kunnen adviseren van joh, ga er nou eens naartoe. En uh, ja, ze komen allemaal terug van ja. je, veel eerder moeten doen. En wat doet dat met je als je die haargroei hebt in je gezicht? Ja, vond vreselijk. Ik moest echt uh, iedere vijf, zes weken naar de schoonheidsspecialisten om. Uh, zeg maar, uh, dat uh, weg te laten halen. Was het eigenlijk pijnlijk Wilma? In het begin is het even dat je denkt, oh jee, hè, uh, van die speldeprikjes, zeg dan maar wat je dan uh, voelt. Nou weet je, nu is het natuurlijk, a ah, je bent eraan gewenst, maar je merkt ook wel dat door de koeling dat ik het er eigenlijk helemaal niet meer voel. Nee. En ik denk, oh is dat klaar? Ja. Ja, en inderdaad. haar. Ja, en inderdaad haar, dus uh, En dat was eigenlijk het doel. Ja. Ja, ik had gelukkig een goede ziektekostenverzekeraar getroffen die met name voor het gelaat uh, de kosten vergoeden. En uh, even een verwijzing via de huisarts en uh, ja dat was echt heel fijn. Kosten maak je, en het is een stukje investering in jezelf en ja ik, ik ben er echt alle dagen nog heel erg blij mee. Ja. Dit gun ik eigenlijk iedereen. Je moet wel geduld hebben, ik bedoel, uh, ja, je wilt eigenlijk wel het liefst graag dat die haren binnen de maanden uh, nooit meer terugkeren, ja, zo werkt het natuurlijk niet. Maar je merkt wel na één behandeling al effect, ja, zeker. dat haar gaan uitvallen ja. Hè? Maar Ja, voor de lange termijn is dit uh, geweldig. Twijfel jij ook? Niet zo twijfelen, gewoon Heb ik ook gedaan. En uh, het effect is gewoon perfect.